zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. God is excellent. Als zijn afgevaardigden horen wij dat ook te zijn. Dus is het belangrijk dat we in alles wat we doen ons best doen. We moeten gedreven zijn om ons uiterste best te doen in wat we willen bereiken. Paulus dringt er bij ons op aan dat we leren te onderscheiden wat voortreffelijk en wat van waarde is. 1 vers 10 Als we excellentie tot onze levensstijl maken, zullen we Gods blijdschap hebben en zijn we goede voorbeelden in deze wereld. Je moet eerst in uitmuntendheid zaaien om voortreffelijk te kunnen oogsten. We kunnen geen geweldige resultaten verwachten als we niet ons uiterste best doen. De Bijbel leert ons om toewijding, volharding en vastberadenheid te ontwikkelen. Dit alles zal ons helpen om te leven in uitmuntendheid. Ik moedig je aan om je best te doen voor wat voor project of activiteit God ook op je pad heeft gebracht. Wees toegewijd. Laat geen dingen ongedaan, maar maak zo goed als je kunt alles af waar je aan begint. Stel je in om volhardend en vastberaden te zijn. Committeer jezelf aan uitmuntende resultaten. God eert een uitmuntende houding. Kies ervoor om je best te doen en Hij zal je altijd extra kracht geven in het proces. Voel je vrij om met mij mee te bidden. Heere God, ik wil leven in uitmuntendheid.